Waarom draait het bij de meeste sporten om winnen? Lekker belangrijk. Ik moet wel genoeg presteren op school. Wanneer mijn tricks eindelijk lukken, scoor ik bij mezelf. En bij mijn vrienden. Jezelf blijven pushen om over je grens te gaan en nieuwe tricks te landen. Als dat lukt, kan ik alles weer aan. Er is altijd wel een sport waar jij je lekker bij voelt. Ontdek het tijdens de Nationale Sportweek. Van 16 tot en met 25 september. Ga snel naar nocnsf.nl slash nationale sportweek.